Dag dames en heren, vandaag zijn we de werkweek begonnen met regenachtig, herfstachtig weer. De terrasjes in Vlissingen die bleven vandaag leeg. Misschien dat dat later in de week nog eventjes wat beter gaat worden. Maar voorlopig is het herfst weer in onze omgeving. En dat heeft alles te maken met een lage drukgebied. Dat lage drukgebied dat schuift vanaf de noordelijke Noordzee richting onze regio. Om dan vervolgens af te buigen later in de week richting het oosten. Ja, en met zo'n lage drukgebied in de buurt is het natuurlijk wisselvallig. Nou, vandaag betekende dat veel bewolking en regen. Op de Noordzee zien we wel wat gaten in het wolkendek, dus het zal ook wel af en toe wat gaan opklaren. Want voorlopig komt dan het weer dan ook uit deze hoek. Maar we zien toch nog wel dat het aandeel wolken overheersend is. En boven het relatief warme zeewater komen in de van oorsprong koude lucht gemakkelijk buien tot ontwikkeling. Die zagen we ook op de regenradar. Aaneengesloten gebieden met regen gaan voorzichtig wat meer over in wat meer losse buien. Ook op de Noordzee zien we ze... Duidelijk zitten, het is zelfs niet uitgesloten dat er zelfs wat onweer bij voorkomt. En hoe gaat het dan verder? Ja, zoals gezegd, dat lage drukgebied schuift de Noordzee op. Gebieden met buien komen vanaf de Noordzee onze kant op. Ook morgen hebben we daarmee te maken en ook op de woensdag is dat zo. Alhoewel woensdag de buien wel wat minder intens en wat minder talrijk zijn... Dus waarschijnlijk krijgen we woensdag in ieder geval weer wat vaker de zon te zien. Later vanmiddag kan vooral in de westelijke helft van Nederland nog eventjes een glimp van de zon opgevangen worden. Maar verder is het bewolkt buig en fris, 12, 14 graden. En de wind die draait geleidelijk aan via zuidwest naar west tot noordwest. En aan zee wordt er zelfs af en toe een windkracht 6 tot 7 genoteerd. Daar blijft het vanavond onstuimig en uh, landinwaarts zien we juist dat de wind wat gaat afnemen. Maar die buien die gaan nog altijd gewoon door, afgewisseld met een paar opklaringen. En bij een pittige bui kan het ook vanavond of vannacht plaatselijk tot onweer komen. Minimumtemperaturen dalen uiteindelijk in het binnenland tot iets onder de 10 graden tijdens opklaringen. Ja, en ook morgen trekt met enige regelmaat een cluster met buien over het land. Misschien dat het zuidwesten de iets wat betere papieren heeft. Het is daar veel vaker droog met wat zonneschijn. Maar er zijn ook plekken in het binnenland waar de zon het een groot deel van de dag laat afweten. Hooguit wordt het dan een graad of 12. In buien is het soms maar een graad of 10. De wind is iets minder sterk en ook morgen geldt dat plaatselijk bij een bui onweer mogelijk is. Nou, woensdag gaf ik al aan worden de buien iets minder talrijk, iets minder intensief. De wind die zal ook wat verder in kracht gaan afnemen, maar op de temperatuur heeft het weinig invloed. Het wordt op momenten dat de zon even doorbreekt zo'n graad of 14. Ja, en als we dan verder vooruit kijken, dan zien we dat, dat tegen het einde van de week de temperaturen weer een heel klein beetje weten op te lopen. Blijf voorlopig wisselvallig, uitzondering dat zou wel eens te vrijdag kunnen zijn. Met een beetje geluk is het dan een groot deel van de dag gewoon droog in Nederland. Tot de volgende keer.